Loopt ja. de camera? Ja. Dus ik sta nu heel de beeld te doen ja. voor jouw blooper video. Ja. Oké. Okay. Is dat eigenlijk het doel waarom we dit filmen, zodat ja, jij blooperfilms kan maken? Oh. No. <lacht> ah, ja, natuurlijk. <mijn> <lacht> oh. Ah mijn Marend, joh. Oh, dit vond ik zo erg. Het laatste document die ik heb geüpload, zien jullie dat staan? Die is Ja, ah, 28 procent. Dat is inderdaad hoog. Je bent gezakt. <laughs> ik ben inderdaad gezakt. Dan uh, vind je onder de video vind je een aantal uh, links naar websites uh, waar, je, uh, waar je... meer invloed, ik, je in van Dus kun je een leuk liedje zingen voor Renske die dit moet editen. Er is ook Efteling muziek opzetten. Die is ook leuk om in je hoofd te gaan. Dus wat doe je dan? Dan zie je hier dit. Hmm. Wat is het, een vliegtuigje? Toegestaan afstand. Oh, die vergat ik eventjes. Uh, de GPS-locatie. Uh, waar zat het ook alweer? Even zoeken. Belangrijk. Oh, waar zit hij? Oh. Nee. Oh, ik had hem niet aangezet. Ha, leuk. En je hebt een ontzettend groot hart voor studenten en voor het beroep waar je ah, Waar is Carlijn? Oh, het is alleen de camera is uit. Oké. Ziet het leuk? Nee, ik niet. Dus uh, niet bij het koffiezetapparaat. Maar heb je dus, uh, uh, wil je dus iets van een student? Uh, wil je iets? Niet bij het koffiezetapparaat. Bla bla, knip, knip. De, nu, ik, uh, nu ik... Alleen ik heb uh, ingeschakeld. Prakteraat mediawijsheid en uh, bij. Uh, uh. Maar dat heb je toch wel als je het persoonlijk maakt, dan zeg je niet, hé, hey, ook. Nee, <laughs> 06. <laughs> nee. Welkom bij dit uitprobeerson om even te kijken of ik nu toch weer in de bloody gratis versie van screencast zit of niet? Yeah. Mm -hmm. Breng ik nou je mailbox in? <laughs>